We hadden elkaar aan de lijn toen ik werd uitgenodigd om nu wat te vertellen en dat ging over Durf te vragen. Maar wat ik nog niet zo op websites et cetera etableren is dat ik in Nijmegen uh, van Nijmegen een sharing city aan het maken ben. Dat is een concept uit Amerika van shareable. Dat gaat over de vraag hoe je als stad slimmer om kan gaan met je overvloed. Dus wij spraken elkaar tegen, want ik zei ja, ik wil wel vertellen over Durf te vragen, maar ik wil het veel liever hebben over Nijmegen deelstad. Dus, um, omdat dat volgens mij ook te maken heeft met jullie vak. Dus ik ga ze uh, naar elkaar toe vertellen. Um, wat is belangrijk om over mij te weten? Uh, ik ben manisch positief. Dat betekent, ik denk dat bijna alles kan. Um, en ik kan niet tegen de verspilling. En dat gebeurt en masse. Daar word ik heel onrustig van. En ooit op een gegeven moment vroeg iemand mij: waar komt dat dan vandaan? En dat is zo'n beetje een diep filosofische vraag. Ik ging eens nadenken en dacht: ja, weet je. Ik kom uit Bussum en als klein jongetje, zes of zeven jaar, had je in Bussum had je nog Grof vuil, grof vuil dat in Nijmegen hebben ze dat niet meer, dat was grof vuil. En dat betekende, alles wat je nodig had om mee te kunnen spelen, stond één keer per week gratis langs de weg. Alles. Dus als ik, ik wou graag een kamer vol met kussens, zodat ik dan aan het knokken was met mijn vriendjes, dan kon ik ze echt zo tegen de muur aan gooien, liep het langs de weg en daar stond het gewoon. Kasten, nieuwe televisie, radio's, nieuwe tafel van huis, het stond er gewoon. En we gooien het allemaal weg. Dus ik kwam regelmatig weer thuis tot het groot van mijn moeder. Met allemaal nieuw meubilair. En ik denk dat we daar, daar is het beginnen met mis te gaan. Want dat, volgens mij leven we op dit moment in de grootste galantrond ter wereld. Maar we hebben we afgeleerd op de gal. Toen stond het langs de straat en nu zie ik het overal. Een heel simpel, maar vind ik wel krachtig voorbeeldje, is dat we in Nederland 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg staan. We hebben 14.000 daklozen, dus we hebben per dakloze 388 vierkante meter over. Er is niet te weinig, er is te veel. En in alles wat ik doe, is dat een beetje mijn leidraad. Er is niet te weinig, maar er is te veel. Alleen het ligt op de verkeerde plek om benut te wezen. Als je die daklozen een dakje hebt gegeven die je ons dus wat eten geeft, weet dan dat we per dakloze in Nederland 5.500 kilo eten per jaar weggooien. Dat doen ze gewoon ook. En als je dat combineert met het aantal mensen wat het leuk vindt om iemand anders een beetje verder te helpen met zijn of haar kennis, dan kan je ze echt prachtig opleiden en dan kunnen ze van alles gaan doen. Dit kan allemaal allang. Maar we hebben een construct gecreëerd waarin het bijna onmogelijk is geworden om er gebruik van te maken. En gelukkig is dat aan het veranderen. Nou, we hebben er werk van gemaakt en om daar je werk van te maken, dat is gedoe. En ik ga een beetje, ja, want niemand snapt het, het is een onontgonnen gebied, dus mensen proberen dat te beoordelen vanuit het verleden, maar het gaat over de toekomst, dus het werkt helemaal niet. Dus dat is gedoe. Dus ik ga even iets vertellen over een paar knopen waar ik tegen aan ben gelopen en ik vermoed dat jullie die gegarandeerd tegen gaan komen. Knoop 1. Grote letters, GELD. Wat gebeurt er nou? Stel je hebt een goed idee, dan wordt de eerste vraag zo'n beetje wordt Is er budget voor? En als dat er niet is, dan gaat het goede idee in de kast op de staande papieren en dan doe je er niks mee. Dus wat ik ontdekte was dat GELD is een enorme REM om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, in die tijd dat ik dat aan het ontdekken was, dat is 2006, 2007, had ik een jaar of in een adviesbureau gehad. Heel even kort hoe dat werkt, als je een adviesbureau hebt, dan zijn er uh, grote partijen die zeggen van, nou wil jij langskomen en slimme dingen bij ons doen. Dan moet je een offerte schrijven, dat is een hele stapel met papier, waarin je dingen belooft die je eigenlijk niet zeker weet, omdat ze ook van de context van de opdrachtgever afhangen. En als ze dan akkoord zijn, dan uh, staat er op dat papier, nou, inmiddels roemen en je, je adviseurs, jullie komen allemaal, en jullie komen in dagdelen, en per dagdeel krijg je zoveel geld. Dus de belofte is, ik moest ergens steeds vier uur zitten, en dan wist ik, na vier uur krijg ik zoveel geld. Maar wat er gebeurde met regelmaat was dat na een uur was het wel gelegd en dan moest ik er nog drie uur zitten conform afspraken. En wat er dan gebeurt is, dan ga je toneelstukjes spelen. dus dan gingen ze ongeveer hetzelfde nog maar een keertje vragen en dan gingen ze ongeveer hetzelfde nog maar een keertje uitleggen. En het enige wat ik werd dit betaald moet ik zeggen, het enige wat ik dacht was, er zijn allemaal clubs in Nederland die ik op dit moment zou kunnen helpen voor niks, want jullie betalen me toch al om niet mijn tijd te doen. Dus ik heb dat op een gegeven moment voorgesteld om opdrachtgever. Ik zeg, joh, moet je luisteren, kunnen we niet een andere afspraak maken, dat als, uh, als we eruit zijn en er is nog tijd over, dat ik dan allemaal clubs met weinig budget kan gaan helpen voor niks, want jullie betalen me toch al. <lacht> nou, dan ken je misschien wel dat bij een gesprekspartner, boel echt helemaal <lacht> loopt in het bovenkamertje. Dat gebeurt hier, dat kan niet. Beste meneer Roemen, gij zult blijven zitten. Ik denk, nou dat kan ik me. Dus ik ben gaan werken op basis van waardepaarden. achteraf. Dat betekent ik heb geen tarief en ik schrijf ook geen offertus. Ik kom op die plekken waar ik denk, daar heb ik echt wat te doen. En mensen mogen achteraf beslissen wat ze daarvoor over hebben. Dat doe ik sinds 2007. En ik ben nog steeds niet dood. Dus uh, Het kan ook. Het is niet makkelijk. Want je krijgt, uh, word je dan nooit van Ja, met regelmaat. En krijg je dan nooit dingen waar je niet op zit te wachten? Ja, die krijg, je, die krijg ik bijna, na zeker lees die het krijg, krijg je bijna altijd een fles wijn. Ik drink geen alcohol uh, dus ja, is zijn een beetje te krijgen. maar om Maar daar ontdek ik wel iets heel geheimers. Wat is er nou ook aan de hand met bijvoorbeeld wijn, dat vinden andere mensen wel lekker. Daar komt de grap. Als je dus veel lezingen geeft, dan heb je op een gegeven moment in mijn co die ik in Nijmegen afgesteld, dat ik straks iets meer over, een kast vol met wijn. Die ik niet op kunt drinken, want ik lust het spul niet. Maar ik moest ook een lezing geven voor een ondernemingsnetwerk in Nijmegen en die waren hun kerstborrel aan het voorbereiden. Ik zeg: hé, hey, hebben jullie al wijn? Dat hadden ze nog niet. Ik zeg: jij even naar de op straat 117, achter in de keuken staat een stalen kast, die staat vol met wijn, mag je hebben. Dat hebben ze gedaan. Nou ben ik wel van het projectjes organiseren, onder andere in Nijmegen. Dus als ik een website nodig heb, een logo of een ingang bij de gemeente, wil ik de voorzitter van het ondernemingsnetwerk op en zeg, je spreekt met Niels Roemer, je weet wel, van die kast met wijn, ik ben bezig met een projectje, en weet jij nog iemand die me even kan helpen met dit gebedassen? Opgelost. Dus wat waarde was leek voor mij, lag gewoon op de verkeerde plek. En door het te brengen naar de plek waar mensen wel wat aan hadden, zijn mensen geneigd om iets terug te doen. Dit is overvloed. Daar kan je mee gaan kussen. Dus ik ben gaan werken op plaats van waarde het waren achteraf. Um, het tweede wat er gebeurde in die tijd was dat ik een filmpje zag van een schoonmaker van Estland. Wie heeft dat gezien? Oh, jongens. Ja, nieuwe generatie. Ja, je hebt het al gezien? Oké, okay. is dus nu 50.000 mensen in feite tijd in Nederland schoonmaken, dat is heel leuk. Wat vond je ervan? Ja, super leuk, Ik heb helemaal een kippenvel toen ik het zag. Wat was er aan de hand? Rainer is een, een Estse man En die liep door het bos. En het dus was in Estland goed gebruikt. Dus als je rotzooi had, dan kepen die dat in het bos. Dus er waren autobanden, accu's, radios, weet ik wat allemaal, lag in het bos. Uh, een soort mediamarkt, maar dan met natuur. <lacht> en, uh, uh, het, hij liep door dat bos en hij dacht, wat een baan op, uh, we moeten het opruimen. Laat ik met een vriendje van hem over, en toen dacht ja, maar als we aan de linkerkant van het land beginnen, dan zijn we over pakken, weer drie jaar aan de rechterkant van het land, dan kunnen we aan de linkerkant heel nieuw beginnen. Weet je wat, we gaan het hele, dag, het hele land, in één dag opruimen. En op 3 mei 2008 hebben ze in vijf uur tijd, met 50.000 vrijwilligers, Heel restaurant op opgeruimd. Als je op YouTube intikt Cleanup Estonia, dan zie je een filmpje, Het duurt vijf minuten, zo dan zie je hoe ze het gedaan hebben. Maar ik kan het je ook uitleggen, dat scheelt weer kijktijd. Um, ze, ze hadden dus een heel simpel doel: het land moet schoon. En toen hebben ze Ati gebeld. Ati is de bedenker van Skype, dus die is handig met technologie. Zeiden ze, Ati, joh, kan jij een appje maken dat als mensen hier door het uh, bos wandelen, dat ze dan op een kaartje kunnen zeggen: plop, hier ligt een oude accu of een koelkast of weet ik wat die is al een appje gemaakt. En toen hebben ze aan BE, dus bekende esters gevraagd. Van, Goh, als je dan toch op televisie bent, wil je dan even vertellen dat we gaan schoonmaken op 3 mei? Hebben ze gedaan. En dan kun je aanmelden via Google Docs, dat is gratis, dus we je hebt ook niet meer definitie geld nodig. En dan was de vraag van, nou waar woon je dan? Nou, ik woon in Tallinn. Nou, daar ligt op die hoek ligt een, een oud accu'tje. kun jij dat op 3 mei even in een containers kiepen Dat betekent, wat zijn de ingrediënten hier? Een heel duidelijk doel, Hele duidelijke tijd op plek en mensen wisten precies wat ze moesten doen. Als je dat keer 50.000 mensen doet, kun je dus in 5 uur tijd een heel land opruimen. Dat hebben ze voor de gein teruggerekend als de Estse overheid het op haar tempo had gedaan, hadden het drie jaar geduurd en 22,5 miljoen gekost. Dat ze deden in 5 uur voor 5 ton. Dat is opgegaan in de plaats van de containers en het duurzaam scheiden van het afval. Dus dat kan. En dan zat ik in mijn adviseursrol te kijken naar bedrijven die het voor elkaar wil krijgen. En die drie hele simpele ingrediënten, weten wat je voor elkaar wil krijgen en wat je dan precies moet doen en wanneer, die mislukken falen die kant in het bedrijf waar ik rondliep. Het werd altijd moeilijk. Het werd gewoon altijd moeilijk. Het werd altijd smart gemaakt, specifiek meekwaar acceptabel realisties in tijdgebonden. tijd gevonden. En vanaf het moment dat dat gelukt is, had niemand meer wat ze moeten doen. <lacht> dat is wat ik zag. Nou, dus daar raak ik behoorlijk van in de war. het enfin, was duidelijk, niet ik moet weg bij dit adviesbureau. En het derde wat er gebeurde was dat ik, en dat was een maffeltje, samen met uh, Herman Dummer, durfde te vragen heb, ja, bedacht, dat klinkt mooier dan de realiteit. Uh, Zo'n probeerseltje, weet je wel, je laat eens wat op en kijken wat er gebeurt. Dat, dat was durf te vragen in het begin. En dat is helemaal niet online begonnen, dat is in het echt begonnen. Er is een beurs, de Performa, in de jaarbeurs, Dan komen alle adviesbureaus bij elkaar gaan ze zich wel eens goed in zijn. En uh, die hadden een standruimte over, 94 km, En we werden een willekeurig gebeld, we hebben 90 km over en dan moet wel wat gebeuren, anders ziet het er niet cool uit, eh, willen jullie wat doen? En we hadden gedacht, wat zou er nou gebeuren als niet al die standhouders alleen maar gaan vertellen waar ze zo vreselijk goed in zijn, maar als ze elkaar gaan helpen? Nou, dat lukt alleen maar als je weet waarmee, dus we moeten mensen wel om hulp gaan vragen. Dus we zeiden, weet je wat, we willen wel komen, maar als geen bedrijf, we hebben ook niks te koop, maar we gaan de bezoekers uitdagen te vragen wat ze echt willen. Mag dat ook? Nou, dat mocht. Dus toen hadden we een weken tijd om een stem van 94 meter op de jaarbus ingericht te krijgen. En geen geld. Nou, ik leg het uit hoe dat gaat. Hm. Uh, we dachten er moet in ieder geval iets zijn waar je op kan zitten. Toen hebben we een fat boy gebeld met een grote zitzakker. En toen zei hij: Als we ze nou net zo schoon terugbrengen als dat we ze komen lenen, uh, mag dat dan ook? Nou, dat we weer even spaak. Zeiden: ja, Hoe weet ik dan dat ze schoon terugkomen? Als de afspraak, als jij ziet welke we gebruikt hebben, die betalen. Nou, vond hij goed, hadden een zitzakker. We hebben wat laptops neergezet, dat, want je kan mensen dan uitleggen hoe social media werkt, want toen snapte niemand bij iets van. En, um, en we hebben gebeld bij de slechte, die bestond toen nog. Zeiden: joh, we gaan op een beurs staan. En het is een trainers- en consultantbeurs. Hebben jullie nog boeken over die wij wet mogen geven op die beurs? Zucht van verlichting. Want wat was er aan de hand? De slechter was heel de medische uur voor boeken die ze aan de straat stenen niet kwijt raakten. Ik heb een busje, bijna een slechter busje volgeknald met boeken. Dus als je dus die, die, die beurs kwam, dan zag je allemaal hele zieke, hele strakke stands. Allemaal geïnspireerd op Apple denk ik, allemaal wit om de hoekjes, et cetera. En ergens daartussen zag je ravages, zitzakken, boeken op elkaar geflikkerd en het oude computers erbij. Dat waren wij. Nou, als je ooit met marketing ziet te worstelen, dat is handig om te doen. Want iedereen komt daarop af, want ze zoeken de ravage datgene wat afwijkt. En, um, dus er kwam het winkelend publiek langs, allemaal mensen met een zak vol met verzameld stressballen en pennetjes. Die dan net je stem niet inlopen, op hun, de gaan ze En uh, Hoi, hoi, uh, wie zijn jullie dan, vroegen ze dan? Maar wij waren in uh, dekking zo'n verschillende mogelijke mensen, want als je met een homogene groep staat, heb je ook maar één antwoord. Dus hoe divers je, je groep, hoe groter de kans is dat je het antwoord in huis hebt. Dus stonden we met schrijvers, adviseurs, uh, uh, hoe heet het? gymnastiek leraar, sportdocenten, nou, nog wat meer lijn. Dus wij ja, kunnen uitleggen wie wij zijn. Maar we vinden het veel spannender om te weten wat jij wilt, want dan kunnen we pas helpen. Dit kan je echt proberen, straks, eh, er zijn er veertien van, van die begeleiders, een vriendje van mij, Martijn Astammer, die zei als die vraag me ook op, uh, op Twitter gaat stellen met de hashtag vragen, dan kunnen er nog veel meer mensen meedenken en dat heeft geleid dat in de hoogtijdagen, want ik vind het zwaar als het toch heen, eh, kon je met de vraag in, in, in, in, in, in eentje zo'n 20.000 mensen bereiken. En dat is handig, er zit dus er altijd wel eentje tussen die kan helpen. Dus dat was, dat, dat, dat was een soort ontdekking, hey, mensen vinden het leuk om te helpen en het werkt als een malle. Het leukste voorbeeldje wat ik van heb meegemaakt uh, is, uh, ik was, inmiddels is die Ryan een vriend van mij. Ik was bij hem in Estland om op te vragen workshops te schrijven. En er zat een dame in de zaal en die wilde aan een zorgboerderij beginnen. Nou, die had alles voor elkaar behalve een boerderij, dat had ze nog niet. En dat is voor een zorgboerderij op zich wel handig om erbij te hebben. Dus uh, ze dacht dat ja, godzijnlijk begrepen. Ze riepen in een groepje van acht mensen, ja, heeft er nog iemand een boerderij nodig? Zit er een Amerikaan in datzelfde groepje? Hij zei, nou, een beetje raar verhaal. Ik ben naar Estland gegaan om hier in Tallinn te werken, maar ik heb een Noorden een boerderij gekocht en die werkt voor mij beheerd, maar de beheerster is eruit. Wil jij niet? Dus daar zit ze niet met haar zorgboerderij. Dat is toch geinig? werkt niet altijd, ik heb heel veel mensen in Mielsen zorgboerderij zorgboerderijs die vragen, werkt niet altijd. Um, maar je moet er voor de gein omdraaien. Stel je weet wat je wilt, maar je besluit, zoals zoveel in Nederland, dat je het in je eentje. Moet kunnen, dat je, je, je al die kennis niet mag delen, maar geheim moet houden, dat het goed is voor je carrière zeg maar. en je stelt de vraag niet. En je komt er daarna achter dat degene die er toegang toe had, een haasje zat. Dan zit je in het gala van de gemiste kansen. En daar kiezen we helaas nog steeds almaast voor. En dat is stom. En wat ik weet is dat heel veel mensen denken: ja, maar ik wil de anderen niet belasten en ik wil niemand ik wil niet zeuren en ik heb kinderen die vraag kunnen overgeslapen. Maar gewoon even vragen aan jullie, wie van jullie vindt het leuk om iemand anders even te helpen met datgene waar die goed in is en waar die te veel van heeft. Even vinden wie wil dat? Iedereen. Als mensen dat leuk vinden, betekent feitelijk dat je je omgeving de kans ontneemt om een beetje blijer te worden door niet om hulp te vragen. Ja, meer nog? Dus als je wilt bijdragen aan het goed omdat je nou het geluk van je eigen vrienden vindt, dan moet je juist wel om hulp vragen. Oké. Okay. Als je tussendoor al vragen ik ben van durf te vragen. Dus kan het kan zijn dat je nu al iets wilt brullen. Nee? Oké. Okay. Mag Nou goed, dus dat waren die, die, die, die, zeg maar, de drie puntjes die ik meemaakte, worstelingen. En toen zeiden mensen: nou, je lult er lekker over, maar als het dan waar is, bewijs dat dan maar. Eens. Ga dan maar eens projecten doen die een beetje van waar zijn voor Nederland of voor de stad of de En ik zal er een paar geven. Een simpel voorbeeldje is dat er is in Nederland een initiatief, dat heet Nederland een dialoog. Dat gaat over van, hey, kan je mensen van een zo diverse mogelijk achtergrond niet wat meer met elkaar in contact brengen? In dat jaar, 2009, was dat in 50 steden, maar nog niet in Nijmegen. Wat, uh, wat deden ze, ze zetten groepjes van acht personen van een zo divers mogelijk achtergrond met elkaar aan tafel om twee uur met elkaar in dialoog te gaan over een bepaald onderwerp. Dat is handig, want dan ontstaat een verbinding. En hoe meer verbinding je hebt, hoe meer kans je hebt dat mensen elkaar gaan helpen. Dus ik zei, mag ik dat in Nijmegen proberen? Of dan dat aan Olga de mocht. Wat moest mij lukken? Minimaal twintig tafels, verdeeld over heel de hele stad, waar groepjes van acht mensen zaten onder begeleiding van de dialoogbegeleiding. Ze zei: Mag? Ze zei: Ja, maar wacht, ik heb een paar spelregels, want ik wil dat ding iets uitproberen. Nou, vertel. Ik zei: Spelregel één, er mag geen geld in omgaan bij mij. Ze zei: Weet je het zeker? Want alle andere steden werken met subsidies, of fondsen, of private investors, of wat dan ook. Nou, ik weet niet zeker of het gaat lukken, maar ik weet wel zeker dat ik dat wil proberen. Ze zeggen waarom dan? Er ze zijn nou, twee redenen. Eentje, in mijn wereld komen geld en gedoe altijd hand in hand binnen. Dus als je echt geld bijstelt, komt er automatisch gedoe bij. Ik heb inmiddels ontdekt dat als je er geen geld bij stopt, dat er gewoon ook gedoe komt. Dus dat moet je zelf zelf weten. Maar het tweede is: als mensen niet voor het geld kunnen komen, dan moeten ze wel komen omdat ze echt mee willen helpen. En dat is een heftig spul. Mensen die echt mee willen helpen en die niet komen omdat het moet. Dus dat is spelregel 1. Mijn tweede spelregel was, mag het mislukken? Nou, hoezo dan? Nou, ik heb gemerkt dat als het niet mag mislukken, mensen zich vaak heel krampachtig gaan gedragen en zich vooral gaan richten op het behalen van het beloofde eindresultaat. Dus dan gaan ze kijken of ze die smartmaker doelstelling kunnen halen en alles andere wat creativiteit nog meer teweeg kan brengen, gaan ze niet doen, want dan worden ze nu op afgerekend. Dus als het mag mislukken gaan mensen veel meer dingen proberen die ze anders niet zouden durven. Dat is handig om te doen. En het derde was, ik wil dat alles wat we ontdekken, uh, deelbaar, schaalbaar en herhaalbaar is. Met andere woorden, als andere steden denken, ik wil ook zoiets gaan doen, dan moet je eigenlijk zo kunnen downloaden hoe je dat moet doen, en dan ga je beginnen. Dus op alle ideeën die ik heb, ik zal straks ook even, oh, vanmiddag kunnen drie mensen een, een boekje van te Vragen winnen of krijgen, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar daar zit voor iets, staat uh, copy left, Ken je wel uit het boek Copyright? Niks uit deze uitdaging mag veel veelvuldig gekopieerd of werken over worden. Ik gebruik Copyleft, ik, ik heb ook een tijdschrift leid uitgegeven, dus ik kan het voorlezen. Vind ik namelijk nou een goed idee. Copyleft is het volgende. Dit magazine, het gaat over dit magazine, ontleent haar kracht aan de kunst van het delen. Hoe zichtbaarder het magazine is en hoe meer jij het deelt, hoe makkelijker het voor mensen wordt om het ook met overflut te leren werken. Het is de nadrukkelijke droom van dit magazine om iedereen te laten weten dat het genoeg is. Het magazine kun je gratis downloaden van onze site. Alles uit dit magazine mag je daarom kopiëren, uitspelen, filmen, fotograferen, naatspelen in films of toneelstukken uitwijken in rotsen. Het maakt ons niet uit, we willen graag dat dit gedachte op zoveel mogelijk mensen bereikt. Dat is copy left. Dat betekent, doe er je stinkende best maar mee. Als je nu naar bol.com gaat en je tikt in een durft-de-vraagboek krijg je volgens mij die titels. Daar heb ik er maar eentje van geschreven. Dus het wordt ook gekopieerd als een mallen. Maar het voordeel was, dat uh, in Nederland ook in een bestseller als je 5000 boeken verkoopt. Um, je kon het ook al kopen, maar ja, het was ook gratis te downloaden euh, beschikbaar. Dus de verkoop dit niet zo goed. Uh, <laughs> maar het is wel de eerste maand 30.000 keer gedownload. En als je ideeën ziet kennis delen, dan helpt CopyLeg misschien wel net even wat beter dan Copyright. Dus dat is een soort tip. Dus dat waren de spelregels van Nijmegen in Dialoog. Nou, zei Olga, ik vind het goed, je doet je best maar. En nou was het probleem, ik mocht dus beginnen. Ik had twee maanden krijg ik had geen geld. En probleem twee, ik had het nog nooit gedaan. Dan kan je twee dingen doen. Je kan doen alsof je weet hoe het moet, uh, fake it till you make it, ik, geloof ik. Wat ik doe, is zo breed mogelijk roepen dat ik iets ga proberen of dat ik echt geen flauw idee heb hoe het moet. Wat is het verschil? Als je doet alsof je weet hoe het moet, gaat niemand je helpen, want dan denkt iedereen nou, jij weet wel hoe het moet. Als je laat zien dat je niet weet hoe het moet, gaan mensen wel helpen, want dan denk ik oeh, hij gaat het doen naar hoe het moet, we moeten hem helpen. Dus ik vind het handig om te laten zien dat je niet weet hoe het moet. Dus dat heb ik op websites gepubliceerd en daar zijn er artikelen over geschreven. En wat ik er steeds bij zei, is, ik, vond, ik weet niet hoe het moet, maar de komende twee maanden ben ik elke dag van 9 tot 5 op kantoor gepland, gaat 7 in Nijmegen. Al heb je maar 10 minuten, bel even aan, kom even langs en help. Nou, dan zit je dan op het kantoor te wachten, er komt natuurlijk niemand. Langzaam maar zeker na een week, zo kwamen er wat mensen binnen druppelen. En de eerste die langs kwam, dat was Loet. Loet is graag van En die zei: heb je al een logootje? Dan nog geen logootje. Hij zegt: Zal ik een logootje en een website voor je maken? Dat had hij gemaakt. En toen ontdekte ik dat als je van het waarmaken bent, ik ben van het waarmaken, dan helpt het om te beginnen met een plaatje, logootje of een website. Want zodra je dat, jullie zijn allemaal waarschijnlijk al met iets begonnen, en dan zegt de, de gesprekspartner: Heb je al iets? En als je dan iets kan laten zien met een plaatje, een logootje of een website, dan denken ze heel vaak: Poepoe, dat is al iets. Dus, <lacht> dus het begin van een reis: is altijd tekening niet je plaatje, website of zeggen, Dat had dat goed gemaakt. Toen kwam Jules binnen, die zei bij mij dat logo, die ging weer weg, kwam die een week later terug, had hij 20 t-shirts laten drukken, en zei, ja, dat stond niet op verlang meisje, maar ja, dat kan ik nou helemaal goed. Ik zat nu een zak van t-shirtjes. Maar ik moest een lezing geven op de hogeschool in Nijmegen. Ik had gevraagd vraag de studenten om te gaan flyen in de stad. Nou, wou het allemaal niet? Ik zei, nee, ik heb een t-shirtje bijna nou, in de stofliner. En uh, flyers, als je geen budget hebt en je wel flyers nodig, dat gaat zo. Je belt hem drukker en het zegt: hallo drukker, Gaan is heel leuk, in Beventen in ieder geval. Uh, het is heel leuk, en we hebben flyers dan, maar we hebben niet zoveel budget. Maar klopt het dat bij u van de uh, visitekaart zit zo die print, dat u altijd een wit stroopje af moet snijden? En dan zegt de drukker ja, of hij niet, een één of twee. En als hij ja zegt dan vraag je hoe breed is dat wit stroopje dan? Dan zeg ik "Nou, het is het zo breed. Dan bel je je eigen op en dan zeg je, boot, kan jij een stukje tekst opmaken in die breedte? Dan wil je de drukker erop, op ik zeg hallo lieve drukker, daar ben ik weer. Dat grappig, want jij zei net dat je dit toch weggooit, en dan hebben wij dit precies in die breedte, dat past net. Kan jij daar de flyertjes op drukken? En dat doet hij dan. Heb je je vaartje niet? Gaat nu? Dus hm. zo kan het werken, Dus dat zijn flyertjes. nou weet ik wat bekende. En dan gebeurt er iets, althans in Nijmegen is dat zo. Ik noem dat de kasteelheren, dat zijn de vastgoedeigenaren, uh, de ondernemingsnetwerken, etc., die komen eens in de maand vrijdagmiddag bij elkaar in vereniging. En het is handig als die weten wat er gaande is. Want als die gaan helpen, dan ga je ineens door het plafond heen. In dit geval waren we Royal Hasskoning, die zei, we willen wel helpen, maar we weten niet hoe. Zei ja maar jullie detacheren toch over de hele wereld? Ja. Ik zeg, dan zal er wel veel leegstaan in jullie pand. Ja. Mogen wij het? Ja. Ze dus hadden we een auditorium en we hadden we koffie en thee et cetera. En de oude Die zei: dat we willen ook meedoen, Maar we vinden het een beetje eng, omdat je overal ook zegt dat het kan niet lukken. En dat hoort niet zo bij onze ster. Dus wat nou? Dus die vonden het spannend. Ik zei, nou, laten we eens kijken waar je wel mee kan helpen. En dan moet je altijd in het echt koffie of thee gaan drinken bij iemand. Dus niet digitaal afhandelen met mailtjes, want ze willen gewoon even voelen van hey, wat voor vlees heb ik in de kijk. Dus ik daarheen. Ik zeg, maar jullie hebben toch wel kassabonnen? Nou, dat hebben ze bij de Albert Heijn heel veel, krijg je gratis bij de uitgang mee. En uh, ik zeg, wat staat er dan op die kassabonnen? Nou, uh, uh, uh, je boodschap en dan onderop vaak zoiets van naar de broccoli is in de aanbieding Ik zeg, daar onderop he, kan daar niet komen te staan, de Albert Heijn schrijft aan bij Nijmegen in dialoog, u toch ook en dan verwijzing naar onze website. Ik krijg een momentje, Bel dan naar het hoofdkantoor. Twee dagen later stonden we op alle kassenbonnen van alle Albert Heijn's in het hele Rijk van Nijmegen. Dat is bereik, hè? Dus ga even na dat je in je marketingbudget wat je alle keer hebt voor hetzelfde bereik. is gewoon beschikbaar. Ik, al mijn vriendjes, bel. Hé, we staan op de Bon van de Albert Heijn, heb je het gezien? Ik kon nooit bij de Albert Heijn. Ik kwam erachter dat het geen s'nachts uitmaakt, want het verhaal was zo cool dat ze er toch over gingen vertellen. En als dat eenmaal gelukt is, dan heb ik de, de, de Rabobank gebeld. Hé, hey, Rabobank, we gaan iets leuks in Nijmegen, of staat er trouwens in je pinautomaten? Nou, betekent dit, betekent dat. Kan daar komen te staan, ook de Rabobank sluit aan bij Nijmegen in die u toch ook. Dus als jij ging binnen, dan zag jij weer ons logootje en weer wat aan het doen zijn. Kortom, op een gegeven moment wist heel Nijmegen ervan en was nog geen cent uitgegeven. Het is gelukt, die 20 tafels, er stonden zelfs tijdens de wedstrijden van NEC op de uh, borden waar je naar kan sms'en. dus dat hele verhaal in het comments in theorie zien. Um, dus dat is gelukt. En uh, ik dacht, dat, dat is interessant, ik, dus ik had mijn boekhouder gebeld. Ik zeg, gewoon oh, joh. Uh, Heel even, hè. als ik dit nou vooraf gefinancierd had moeten krijgen, stel eens, om hoeveel was het dan gegaan? Het moest een beetje lachen, toen dus zei hij: Hij 'Dit vooraf gefinancierd had gekregen.' Nou, dan aan mensen gezegd, 'Wat is precies je plan?' En dan was je niet echt uitgekomen, want we hadden iets gestaan als ik, Niels Noemer, ga eens proberen wat ik nooit gedaan heb gedaan. Ik weet ook niet zeker of het gaat lukken.' Uh, Ze hadden niemand geld opgegeven. gegeven. Maar het is wel gelukt. Zie dus je kan je dat van mij uitrekenen, of kun je wel laten zien wat ik allemaal voor elkaar kreeg? Hoeveel geld ik zou, zou, zou hebben gehad om in te kopen, dan was het om 60.000 euro gegaan. Dat is meer dan stichting doen, Geven je gaat op 50.000 euro. Dus dit kan, dit is gewoon aan de hand. Nou, dat was mijn de dialog, dan zit ik in mijn tijd. Nee, dat gaat goed. Het gaat goed, hè? Je hebt nog 15 minuten Oké. Dus wat ik daar zag was, als je maar ziet wat er over is in je omgeving en je plakt het aan elkaar, dan wordt berg gezet en makkelijker, goedkoper en wat mij het leuker dan ooit tevoren. Dus hoog tijd te leren grappen. Toen dachten we, wat zou er nou gebeuren als je op dezezelfde manier projecten voor een leuke stad zou gaan ontwikkelen? En wat we dit hadden was, wat je nodig hebt zijn leuke mensen die je bij elkaar brengt. En om mensen bij elkaar te brengen helpt het vaak als ze weten dat ze naar dezelfde plek toe gaan, want dat is bij elkaar. Dus wij zijn naar een wooncorporatie gegaan en zeiden, joh, het staat 7 miljoen leeg in Nederland. Hebben jullie nog een hokje over waar wij met elkaar kunnen ontmoeten? Wij is in dit geval Sjoen Martin die op de fiets stapte en naar de stad vast en die kwam terug en zei: Dit is een beetje raar verhaal. We hebben een band gekregen. Dat is een oude auto-onderdelenzaal. Uh, Goed beter te hebben, auto-onderdelen. En uh, die was failliet. Het stond leeg. twee VG in het En we mochten het hebben, want het zou toch binnen drie maanden plat gaan. Dus welke ondernemer wil we wel daar geld uitgeven? We hebben er drie jaar gezeten. Dus als je een pangadoop krijgt, dan moet je wel, om dat gewoon in ere te houden, het ook inrichten zonder geld. En dat kan. Wat, je nou, wat heb je nodig voor meubels? Iemand? Leubels zijn meestal van hout. En hout, Wie van jullie heeft thuis een plankje, plinkje, een bladje liggen, wat nooit je nooit meer gebruikt. Een stukje hout, wie heeft dat? De vingers? Vast wel erg. Dat heeft bijna iedereen in het En dat is één dunne plankje, en daar heb je geen reden aan. Dus de grap is individueel en onverbonden. Ik blijf ze dat Zij er nou, Om zonder geld steeds dingen voor elkaar te krijgen. En, even een lang verhaal maken. Samenvattend zei deze, deze heer. Weet je wat het grote verschil is tussen hoe jullie opereren en hoe wij opereren? Hij zegt: jullie staan standaard op overvloed en wij staan standaard op schaarste. En dat vind ik wel heftig. In een wereld en een land waarvan ik zeker weet dat er genoeg is, maar dat de verkeerde plek onder nut ligt geweest. Dus mij is er alles aan gelegen om de instelling van schaarste naar overvloed te doen. En daarom ben ik mijn Michelin City gestart. En um, wat ik jullie mee wil geven, tot slot, voor vandaag, maar hopelijk ook voor dromen in de toekomst is dat als je gaat plooien vanuit overvloed, dan gelden er andere spelregels. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen geld, ik vind geld echt een handig spul. Als ik bij de bakken steeds een lezing moet geven dat ik een krediet wil krijgen, is slecht idee. He, dus het is dus handig spul. Waar ik tegen ben, is pas op reis gaan als je weet dat je geld hebt. Zonder te vragen om wat je nodig hebt. Om daar dat beeld iets verder te krijgen, heb ik nog één dingetje gemaakt. Dat ik daar misschien iedereen weten, dat is dat magazine er is genoeg. Ik denk dat ik ga gewoon iedereen vertellen dat het genoeg is. En dit magazine heb ik ook gemaakt op basis van overvloed. Dus ik ben gewoon overal van vragen wie kan een magazine maken en wil helpen. Nou, voilà, magazine klaar. Maar daar hebben we een aantal spelregels bij elkaar gehad. Die gaan over hoe kan je nou in die overvloedwereld dingen voor elkaar krijgen. En um, dit is het oorspronkelijke: dit kwam voort uit het medigvergader van de leden Dit is over hoe gaan we samenwerken. En die wil ik nog even meegeven als tip voor. Hopelijk de dromen, ideeën, etc. die jullie voor elkaar willen krijgen. Het eerste is, weet duidelijk welke berg je wilt verzetten en vertel het in het Nederlands. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel mensen beginnen dan met een missie stuk en dan gaan ze een soort doelstelling schrijven en als je 15 pagina's dat doorgelezen hebt, snap je helemaal niet meer wat ze willen. Daar is een trucje voor. Verzin wat je wil, vertel het aan mensen van tussen de 8 en de 14, en vraag hen dan het terug te vertellen aan jou. Als jij dat geen je rekening van snapt, heb jij fout gezegd, dat is de Dus weet wat je wilt. Het tweede is, deel die droom op alle plekken met iedereen. Dan komen de mensen en dan moet je alleen maar gas geven met wie ook gas geeft. Dus wat je heel vaak ziet, is dat mensen in discussie gaan met, met hen die aan de rem trekken. Nou, vriendje van mij, die zijn hier bij het project, twee soorten mensen. Je hebt putjes en je hebt motortjes. En het gaat ze op een putje, daar gooi je een knaak in, knaak weg. Een motortje daar gewoon in een knaak in en er gebeurt meer. je begint te helpen mee te denken, komen met ideeën, contacten of spullen et cetera. De kunst is, als je net als ik ook maar 24 uur per dag hebt, niet de rennen te overtuigen, maar met hen die gast geven te gaan bouwen. Zij komen vanzelf wel. Je moet wel welkom wel blijven heen, Is dus ook niet ook dus, oh, Prima dat jij nog niet wilt, alleen ik heb geen tijd om daarmee bezig te zijn. Want ik ben een huis aan het bouwen en dat ga ik nu doen. Dus geef gas met de mensen die gaan. Dat is de tweede spelregel die wij hebben. Um, oh ja, ik ben niet van de platte uh, organisaties. Er moet een baas zijn aan het eind. Want anders krijg je gedoe. Anders gaat iedereen over alles met z'n allen willen beslissen en niet iedereen is het over alles altijd eens. En dan krijg je gedoe. Dus een baas. Mijn batterij zou het langzaam begeven, dat is dus wel een mooi moment als hij het nu begeeft. <lacht> uh, dus een baas is handig. En met een baas bedoel ik iemand die uiteraard kan zeggen: ja of nee, maar we gaan het wel nu zo doen. Dat is belangrijk. Misschien herken je het wel groepjes waar je in staat waarin dat we moeten met alles met elkaar eens zijn. Dan is het belangrijk dat je alleen maar doet wat je echt wilt en op tijd om hulp roept. Het levendeel van de mensen belooft iets, voelt zelf dat het mis aan het gaan is en gaat dan heel hard werken om de boel toch nog te redden. En die mensen zijn altijd te laat En dan is het die teleurgesteld. Het is veel slimmer om te zeggen, ik ga het wel proberen, maar het kan zijn dat het me niet lukt en dan ga ik het op tijd laten weten, want dan kunnen mensen nog helpen. Daarom komt je vragen terug. Betekent dus, als je niet weet wat je wilt en er niet op vraagt, dan kies je standaard voor het halen van de gemiste kansen en geloof dat wordt al genoeg gedaan. Volgens mij is het aan jullie om te kiezen voor de wereld van de mogelijkheden van het bergen zetten En dat begint volgens mij met vragen wat je wilt. Dat kan je vandaag doen, maar ik hoop ook in de verre toekomst. En ik beloof je mensen willen helpen. Heel veel succes.